Shitlanders! Hé hey, Roosje! Ja, deze is van jou, Roosje. Hé! Hey. Oh, niet doen! Wat me even ophangen. Annabel, wegwezen daar! Weg! Wegwezen! Je hebt een vies gezicht. Annabel, niet doen! Niet doen! Hey Black Jack, kijk eens Black Jack. Oh Black Jack. Deze bak is voor Black Jack. Kijk eens Black Jack. Oh Black Jack. Oh Joyce, jij wel ook natuurlijk. Jij krijgt de blauwe bak van Black Jack. Kom maar, Joyce! Kom maar, Hé, Joyce! Kom maar, Goed zo, Joyce! Kijk eens, Joyce! Hé, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black Jack! Annabel, hou op! Annabel, hou ze op! Je weet dat het niet mag. Ik vind je niet aardig, Annabel! Ja, ga maar weg, Roosje. Je bent vervelende dochter. Hé, hey, Annabel, kom eens. Kom eens. Kom eens, bel. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Hé, hey, bel, kom eens. Kom eens. Ik ga hem hier hangen. Kijk eens. Oh, bel. Goed zo, Joyce. Hey George, hey George, hey George, hey. Oh Blackjack, hey anderbel, hou ze op, anderbel, ga eens weg. Ik vind je niet aardig. Nu is die bak weer liggen gezakt. Hé hey, Roosje. Roosje, je hebt een vervelende dochter. Vandaar dat ze zwart is natuurlijk. Hé hey, Black Jack! Hé hey, Black Jack! Kijk eens Black! Tech. Oh Black Jack! Goed zo Black Tech! Hé hey Black Tech. Dat smaakt goed! Hé hey Joyce! Goed zo Joyce! Uit de bak van, oh, van Black Tech. Oh Joyce! Zak nog voor eens. En daar ga ik natuurlijk wel vanuit nu. Ho, oh, Joyce. Hier ligt een wortel, waarschijnlijk. Ja, die kan ik zo geven, Joyce. Het is wel super droog weer. Zoals hier wordt, begint het droog te worden. Ja, ik wist het. Meer dan genoeg. Dat was niet nodig. Hé, hey Joyce, kom maar Joyce! Oh Joyce! Uit de bak van Black Jack. Kijk eens, Joyce! Ho, oh, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Je hebt wel een wortel. Je hebt nog uh, voer. Ik wacht nog even met, het, met de wortels. Hé, hey, Black Jack. Hé hey, Annabel, wat doe je nu? Ben je vervelend Annabel? Moet ik je wegjagen? Zal ik je wegjagen Annabel? Je weet precies wat ik zeg. Hé, hey, Roosje. Oh, je bak is leeggezakt. Dat komt door Annabel natuurlijk. Ik ga hem even ophangen. Annabel of Roosje. Ja, er zit nog genoeg in. Misschien dat ik al morgen geen plus slobber van maak, want ik weet niet of het echt nodig is. Kijk, als ik hier sta, dan blijft het aan de bel gewoon bij de eigen bak. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé hey Blackjack! Ja, Annabel, dat, dat mag niet. Dat is het voor van Roosje. Extra voor de vitamine rijk. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Ah, jullie eten allemaal netjes.